We waren op het Democratie Festival uh, afgelopen uh, maand en uh, daar kwam we Alexander tegen die daar bezig was met zijn uh, stand van basisinkomen. En we was daar een spel aan doen en wij waren met uh, een stuk of 10 gele lijstjes. We zijn mee gaan doen. En dan, uh, toen de vraag kwam: uh, wat ga jij doen als je een basisinkomen hebt? Blijf jij dan werken of uh, stop je maar werken, zei iedereen, wij gaan gewoon door met werken. Alle gele lijstjes die er waren ook. En uh, ik heb daarna een uh, poll gedaan bij ons in de groep uh, van Geelijstjes Eindhoven. Er zijn ongeveer 600 mensen online. En uh, 95% is voor het basisinkomen. Hey, hey, hey. Het basisinkomen zit mensen weer in hun kracht. Uh, we hebben nu een maatschappij waar heel veel moet. Je moet dit, je moet dat. En alles wat we doen, het geld stroomt naar boven. We moeten doen wat ze van bovenaf uh, bepalen voor ons. Maar dat is geen samenleving. In samenleving kijk je wat het individu wil en die zet je in je kracht. En dat doe je met een basisinkomen. Door mensen gewoon niet hun gaswater licht af te pakken als het even een keer niet goed gaat. De minimale basis. Dan ben je menselijk bezig in samenleving. En als je daaraan gaat zitten, dan ben je niet meer beschaafd als land. En daarom zijn wij gewoon heel erg voor het basisinkomen. Wij zien de. Voor... Dank u wel. Dank u wel we zien gewoon aan de onderkant hoe het misgaat. Ik, ik, ik werk in Eindhoven bij een stichting voor armen. En uh, de daklozen nemen toe, de mensen die het niet meer redden. De mensen die omkomen in alle paparazzen van de gemeente. De belasting. Een heleboel mensen worden daar echt gewoon gek en depressief door. En dan willen we willen gewoon weer dat mensen die zorgen niet hebben. Dat je gewoon minimaal uh, kan leven. En als je dan meer wilt dan een ander, dan ga je harder werken en dan ga je meer verdienen. Maar blijf van die minimale basis af. En daarom zijn we hier vandaag en daarom stonden we dit initiatief van harte. Yeah. Dankjewel! <tied> dankjewel Sander, dankjewel! Het basiskomen gaat is eigenlijk niet eens echt om geld, het gaat om vrijheid keuzevrijheid dat je zelf kan bepalen wat voor werk je gaat doen. Onze volgende spreker, ik heb dat nog niet gezien, dus ik hoop dat ze hier is. Is Katie Olivia van Tegauw.